Het aanmaken van een nieuw wachtwoord voor je mailaccount binnen Direct Admin Evolution is heel gemakkelijk. Klik nadat je bent ingelogd op het kopje e-mailaccount. Klik daarna bij het adres in kwestie op het plusje hier rechts. Selecteer de optie wijzig een wachtwoord slash gebruikersnaam. Vul hier bij wachtwoord een nieuw wachtwoord in of genereer automatisch een wachtwoord. Klik daarna op opslaan. Je ziet nu het nieuwe wachtwoord voor dit mailaccount. Je kan hiermee inloggen en weer mail sturen.